Het geeft een gevoel van eigenwaarde en, en trots en, en, en het goed gevoel als je daar prestatie geleverd hebt. Ik wil heel graag uh, bij de maatschappij horen en uh, ja iedereen om me heen die werkt. En ik wil ook gewoon graag werken. En ik wil gewoon niet graag in een, hok, een hokje gestopt worden van je kan niet werken. Want ik weet gewoon dat mensen met psychische problemen ook gewoon goed kunnen werken. Het is belangrijk dat je keuzes kan maken en dat je op een gegeven moment... Uh... Zelf kan kiezen wat je nodig hebt. En dat je ook je eigen begrijpen en zorg uh, uit uh, kan kiezen. Omdat het natuurlijk uh, ontzettend prettig uh, Dat je daar een ontzettend prettig gevoel bij krijgt. Je doet zeg maar lichaamsbeweging is voor jezelf. Dat je een beetje in beweging blijft. Dat je sportief bent. Dan hoef je niet zo te stressen. Zeg maar. Stressen en een beetje lekker ontspannen. En hoe meer leest, hoe meer verstandig, hoe meer minder depressief, minder psychotisch, en uh, je leeft ander, met ander verhaal in je boek. En, uh, in de boek is een kennis, een vriend. Die, die kan je helpen aan veel, ding, aan veel dingen die je niet begrijpen of die niet weet, Dat vindt hij in de boek als je leest. Ik heb hier een doel op de boerderij. Bij Cor en Maaike. Nou, ik heb de kippen gevoerd vanochtend en water gegeven. Ja, ik heb het fantastisch naar mijn zin. De vriendschap uh, betekent voor mij uh, ja, elkaar wederkerig aanvaarden. En uh, met elkaar de dingen doen. Uh, met elkaar de dingen bespreken wanneer nodig. Uh, en ook leren om goed te luisteren naar elkaar. En elkaar te ondersteunen. De opleiding betekent voor mij heel veel en uh, ja, ik, ik voel me daardoor nuttig en het is heel mooi om daarmee iets voor anderen te betekenen en het geeft mij een voldoening en ook zie ik steeds meer waar mijn kwaliteiten liggen en het geeft mij daardoor ook het gevoel van eigenwaarde en dat ik echt erbij hoort in de samenleving. Ja. Door alles wat ik nu doe en onderneem zie ik steeds meer dat mijn leven vorm krijgt.